Hey, Brabantje. Hey, Brabantje. Bem, bem, kom eens. Hey, hey Robin. Masha, kom eens, Masha. Hey, Masha. Hey, kijk eens. Oeh, Sintje moet ook een stukje. Hé! Hey. Oh, Mascha! Sintje! Mascha! Hé, hey, Mascha! Sintje!